Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Klein S, Ik denk dat we snel klaar zijn. Hopen dat het wat leuk ligt. Kom bij jullie terug met de eerste vondst of een mooi signaaltje. Wish me luck. De eerste vondst. Is een super klein knoopje. Er staat verder niks op. Eerste signaaltje. Volgende achter. Daar is die dan. Eerste muntje. Een leeuwenzendje. 1899. Deze kant ziet er nog redelijk goed uit. Op naar de volgende. Ik had op mijn laatste zoektocht een bedeltje van Christoffel gevonden. Dat zou de beschermheilige van de schatzoekers zijn. Ik heb hem meegenomen en hij brengt geluk. Zilver in de house 10 cent 1912. We moeten hem nog wel even een beetje gaan oppoetsen, maar toch weer zilver, hartstikke mooi. Op naar de volgende. En weer zo'n klein knoopje, helaas kaal en weer een Ik kan nog geen jaartal uh, lezen. Nou daar is het eerste duitje, Zeelandia ja, 17 exacte jaartal uh, moet ik jullie schuldig blijven. misschien dat ik het thuis uh, na het schoonmaken nog kan achterhalen en weer een duitje ik kan hem nog niet lezen, maar ik denk dat ik er nog wel ietsjes af kan krijgen thuis. En weer een leeuwcentje erbij. Ik kan hem nog niet lezen. Nou, wat dit is. Een die een... Uh... Tak of iets dergelijks vasthoudt. Ik ben benieuwd wat het uh, totaalplaatje hiervan geweest is, bijzondere vondst. Weer een duitje en ook deze moeten we thuis beter schoonmaken. Een stuk van een speelgoed bewolven. En weer een duitje met een, een dikke fout erin. Nou, daar ligt hij al. Geen pinpointer voor nodig. Oh, en dat is nog uh, leesbaar ook. Even kijken. Nou, het is een duitje Hollandia. Die uh, is redelijk goed. De tekst aan de eerste kant, alleen in het jaartal kan ik nog net niet lezen. maar... Ziet er goed uit, mooie vondst. Een mooie leeuwencent erbij. Redelijk scherp. Even kijken of ik thuis nog een beetje op kan poetsen. En nou, hij is het 1800. Want die Japan nog niet helemaal is. Ergens uh, 1880, 1890. Op naar de volgende. Nou, weer een leuk uh, koperen voorwerpje. Mooi versierd. Kijk eens of hij hier binnen wat uh, op vast heeft gezeten. Steentje of glas of... Thuis even naar uitzoeken wat het is, maar ik denk weer een leuk uh, sieraadje of zo. Ben benieuwd. En een centje gulden tijdperk 1948 met Wilhelmina erop. Een stuk van een vingerhoedje. Een steeltje van een vorkje, een mes of een lepel Helaas nog niet van zilver. Oorlogsgeld van zink. Aardig versleten. En een setje Juliada, jaren 60. En weer een klein knopje. Oogje er nog aan. Nou, geen idee wat we nu weer hebben. Prachtig versierd. Ik heb geen idee wat het is. Thuis even schoonmaken. Uitzoeken en dan laat ik het je hopelijk weten. Nou, kijk of dus deze live dik wel wat oplevert. en hij glimt ook nog een klein beetje even oppoetsen momentje ja super het is toch een zilveren duppie uh, jaren 30 uh, exact kan ik nog niet lezen gaan we even oppoetsen thuis maar... tweede zilveren duppie op dit veld top nu nog een kwartje of een gulden op naar de volgende. En het volgende muntje, Leeuwenzentje. Eind 1800. Ziet er ook redelijk goed uit. En nog een zinken, zentje uit de Wallach. Volgende veldje, een mooi klein esje. Kijk of hier nog wat te vinden is nou eerst een muntje hier centje van sink tweede wereldoorlog en het tweede vondst hier is een gesp ongelooflijk hij is nu nog aardig zwart maar uh, hier aan de randjes kun je het wel zien weer een zilveren dubbeltje het de derde al, dat is echt niet te geloven uh, straks even oppoetsen en dan uh, kijken welk jaartal het is en hopelijk een keer eentje uit 1800 maar... Ben de bank Ik ben er bang voor. zie hem straks terug. Willemsend, 1827. Deze gaat nog niet goed leesbaar. Deze ziet er redelijk uit. Oh, kruisje. super gaaf denk ik met de hout ingelegd geweest toffe vondst Ja, de laatste tijd veel religieuze dingetjes gevonden. Dit weer een hangetje. Ik denk met uh, Maria erop. Ik ga hem thuis nog even beter op poetsen. Een uh, mooie koperen vierkante spijker. Leuk ding!